Mensen, leuk dat je naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD Varmor. En vandaag lagen gebot met Wim. Met de T6. Uh, die uh, blijft toch mooi. Uh, dus ja, die pakken we vandaag wel lekker. Uh, we gaan de straat op eigenlijk niet zo heel veel bijzonderste meldingen uh, We zijn in ieder geval meldingen staan aan. Dus uh, wie weet wat we vandaag allemaal gaan meemaken. Eerste melding komt. Periode 2. 3 zelfs misschien. 1, hoor ik. Ja. Oké. Okay. Daar, is dus, uh, daar wordt dus iets gesloopt. Blijkbaar, ik zou zeggen, er is iets kapot gemaakt. Maar er is, op dit moment, wordt er iets kapot gemaakt. Uh, dus een heterdaadje. We gaan eens kijken. Uh, ja, ik zag het gebeuren. Wie was de melder? Die staat hier zo. Nou ja, hier staat iemand te zwaaien in neem mate dat dit de melder is. Goedendag meneer, hallo. Heeft u een twee gebeld? Waarom heeft ze lang geduurd? Nou ja, ik heb nu op smeling gereden. Er is een groep over daar die zit met graf grafiet. buiten, oké? Okay. Uh, hoeveel personen heb je gezien? Ze waren er twee. Oké, okay, dankjewel. Ik ga eens met ze praten. Voor mij alvast uh, wat gegevens. Even snel. Veel snel. Oké, okay, dankjewel. We gaan eens kijken. En waar had hij het over? Ik vermoed. Aan de overkant. Daar staan er twee namelijk. Ze zijn ieder op het aard kunnen betrappen. We zijn er een beetje aan het kijken. En nu gewoon eens staan. niet echt een heterdaad voor te zijn zeg maar als je ze echt ziet spreken kun je spreken van heterdaad. maar nu uh, hebben ze het in de handen is het waarschijnlijk nog nat dus uh, ik hou ze beide in de gaten goeiedag meneer wat ben je hier aan het doen huh? um, officieel ben ik niks aan het doen ja zie je dan krijg je dit dus maar hoe zit het dan met die uh, graffiti Heel, niks, uh, het heeft niks met mij te maken, Nou, je hebt hem wel in je handen. Uh, heb je wel nog dingen bij je niet bij mag hebben? Ja, ik heb een vuurwapen. Oké, okay, dat is een verboden wapen. En dat is in Nederland nou eenmaal zo. Ja, maar in Amerika mag dat. Kijk, hij gaat sprengen, denk ik. Uh, ja, maar nu spelen we in Nederland. Dus even uh, luisteren, kamerad. Ik ga je aanhouden. Hij gaat geen rare dingen doen. Uh, in ieder geval even de boeien omdoen en dan gaan we even kijken naar het vuurwapen. Goed. dan ga ik jou even fouilleren waar zit dat vuurwapen precies ja Een uh, handpistool hand oké okay. je mag hier op je knieën gaan zitten nope, dat was niet nou goed we gaan er één uh, eenheid jou komen ophalen en hij zit aan daadwerkelijk te sprayen dus je gaat ook uh, even mee. Blijf hier even staan. Goeiedag schotel. Hallo. Wat ben je hier aan het doen? Mensen moeten weten over mijn gang. Ja maar dat is niet jouw eigendom. Uh, heb jij ook dingen bij niet bij, uh, bij me? Heb ik wel van jou. ook even een identiteitsbewijs zien. Dankjewel Mark. Oké okay, Mark. Luister eens het volgende. Ik ga jou ook aan. Of in ieder geval. Even fouilleren. Of jij niet ook iets te maken hebt met dat vuurwapen. Uh, ik heb zijn gegevens al. Dus je mag even omdraaien. Als we zijn gegevens nu hebben vastgelegd en hij heeft verder niks bij. Of uh, straf. Ja het is strafbaar, maar je hoeft er niet voor worden aangehouden te worden. Spreken en dat, Dan mag hij het gebied verlaten en dan krijgt hij geloof ik een. Uh, of is het vernieling en moet je daarvoor aanhouden. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Um, het gaat in ieder geval worden. Hij uh, zal zich moeten gaan... Uh... Nee, je moet aanhouden denk ik. Toch? Ja, ik geloof het. Arrest, dus jij gaat ook met ons mee. Oké, okay, goed. Transport-eenheid. Dan zullen we de melder nog even... Uh, inlichten over de situatie oftewel tot twee man zijn aangehouden en dan kunnen we weer door hallo. hallo nou ze zijn aangehouden zoals u ziet u kunt ze weer weg vervolgen en pff, klaar. Ah, dan moest ik ook nog evidence oppikken, op ja nou had ik zo'n ken gebeuren. Had ik wel uh, gepakt, maar ik wist niet dat, dat moest, daar lag er eentje op de grond namelijk. We hebben een vehicular homicide on Davis Avenue. Units respond code 2. Niet precies wat het is. Maar we zoeken iemand. Of iets. Via een ANPR camera is die gespot. in dit gebied moeten rijden hey, betrokken bij een hit and run las ik even snel en dat is doorrijden naar verlaten plaats ongeval doorrijden naar een aanrijding Ja, ik zie hem niet, maar hij is verplaatst, dus hij rijdt sowieso. Dat dacht ik ook wel al. En dan zou hij hier moeten rijden. Is dus deze auto misschien? Nee. Ik krijg je een melding van een persoon, een meneer met een... Uh, even kijken. Zit Wim wel? Nee dit is Wim. <laughs> uh, even kijken, Ja, zojuist hadden we die persoon natuurlijk niet meer aangetroffen. Uh, met de uh, ANPR hit. Dat had ik waarschijnlijk al in de uh, beschrijving of in ieder geval in de video gezet. We zijn een tijdje verder aan het patrouilleren en nu krijgen we een melding van een persoon die met een nou, toch wel flink vuurwapen mogelijk rondloopt en er zou mogelijk ook wel geschoten zijn. Daarop uh, zijn we hier met meerdere eenheden aan het zoeken. Maar ik heb de exacte locatie waar ik dus nu meteen naartoe ga rijden. Er uh, zou dus mogelijk al geschoten zijn, daarom hebben we ons kogel weer in het vest aangetrokken. Sowieso iedereen met een vuurwapen gaan mij benaderen met een kogel weer in het vest. Als we het op voorhand weten zo had je toen straks natuurlijk die meneer uh, met de graffiti. Uh, als ik had geweten dat hij een vuurwapen op zak al had van tevoren, had ik die ook anders benaderd dan dat ik nu deed. Maar soms kun je dat gewoon niet weten. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. We zijn bijna dood. Hij komt op me af, ik ga dit niet overleven. Ik weet alleen niet wie met die shotgun schieten. Ik zie hem niet, ik zie hem niet, ik zie hem niet. Wat de fuck is die? Oh hier. Hij heeft zijn pak aan wat.. Ah oh, shit, optanders, optanders, kut! Ik schoten gewoon op zijn hoofd en hij ging niet dood. Nu spannend is het goed eens iets verder op de straat bij het ziekenhuis. En dan kunnen we Met mijn auto nog wel Even weer die kant op Hoppa Ik denk aangehouden of uh, dood. Eén van de twee. DSI is er ook. Een mooi plaatje trekken. Schieten. Niet letterlijk schieten. Met de DSI samen. Um, ja nee goed jammer. Uh, het, is, het was natuurlijk zo. Wij komen hier uh, aan. En hij, uh, hij, je kunt twee dingen doen. Of hij kan twee dingen doen. Schieten of niks doen. Uh, of ja, wel wat meer opties. Maar. Dat zijn de meeste dingen. Met niks doen bedoel ik dan ook gewoon wegrennen of stil blijven staan. Maar niet schieten. Dat deed hij wel en meteen ook goed. Want hij schoot mij meteen via de zijkant uh, door het raam. In mijn uh, arm en zo. Dat wordt natuurlijk niet beschermd door kogelwerend vest. Dus ja toen was ik al heel veel leven kwijt. En toen uh, schoten we met z'n allen. En toen dacht ik laat ik eens beginnen met te schieten op. hem. Maar ik weet nog niet eens wat gebeurde. Ik geloof dat ik een omstander raakte... Ik raakte zelf in paniek, nee ik raakte niet in paniek, maar ik dacht wel shit. Misschien moest ik zelfs nog herladen, dat weet ik niet. Maar hij stond op, hij schoot een paar keer op mij en hij had mij te pakken. Nou goed, in ieder geval uh, we gaan door. Kijken wat de rest van de dienst nog uh, gaat brengen. Gelukkig is dit GTA en kunnen wij dus gewoon ja. verder gaan waar we zijn gebleven. En hoeven we niet uh, dan wel in een uh, lijkzak te liggen of in het ziekenhuis heel lang te blijven. Een uh, overdose civilian in Rockford Hill. Respond code 3. En een persoon uh, met toestemming, of wij gaan met toestemming naar een persoon die uh, mogelijk uh, een overdosis heeft genomen. Hier is het, we worden goed opgevangen door een omstander. Ik weet ook niet schrikken van het kogelwerend vest. Hallo. Hé, hey, wat is er aan de hand? Uh, ik was hier, uh, ik liep langs en ik zie ineens dat hij hier op de grond ligt. Ademt hij nog? Weet ik niet. Ik uh, zag wat uh, witte bubbeltjes uit zijn mond komen. Uh, misschien heeft hij een overdosis of zo. Oh dat zegt Wim. Nou misschien heeft hij een overdosis. Wij gaan. Uh, voor hem zorgen. Ik ga eerst eens even zorgen dat ik een stickvest lang heb. Dan gaan we het OC even inlichten. Wil ik graag als een ambulance deze kant op wil hebben. Ambulance, assistance required in Meneer, hallo, goeiedag. Ook te plaatsen. No no Hoi, oh, je hebt het oude uniform aan, zie ik. Help. In ieder geval, uh, wij zijn ook net te plaatsen gekomen. Deze meneer hier uh, achter jou heeft hem aangetroffen. Kom wat wit schuim uit zijn mond en uh, ja, dat is dat. Wij kan uh, Ik ga dus opzoeken. <coughs> Zo'n mond mond halen. Dus, uh, nee. Even hey, googelen. Wat? Zijn medicijnen. Dat mogen wij niet toedienen. Wow. Nauwelijks som. Dat mag. Dat is een neus nice geloof ik. Dat mag weer Eh hey, even. Dat mag Wim niet toedienen. Wim, je bent een stoute jongen. Mooie omhoud dat wel. Zo, nou ja, dan gaan deze meneer maar even bedanken. Meneer bedankt, het beste, in ieder geval een soort van doe je goedjes, ah hij ja. Gele verlichting onder het voertuig. De ene zegt wel aan de kant zetten, de andere niet, maar over het algemeen zij de meerderheid wel aan de kant zetten. Maar nu komt het, tot je ze wel aan de kant kunt zetten, maar dan krijg je niet. Uh, hij slingert ook wel. Hij doet knippen snipperlicht. Even een gaat houden. Bumperkleven. Ja, dan zetten we hem wel eens aan de kant. Maar uh, je kunt niet zomaar een bekeuring daarvoor geven. 2000. Ja, dat klinkt allemaal zo, zo jong nog, hè? maar eigenlijk ben je dan ook al gewoon 20. In dit geval is hij nog 19. Hij moet dit jaar 20 worden. Maar ja, nou, dat is toch grappig. Hey, um, is iets illegaals dan uh, je, nou, het is in je voertuig, onder je voertuig. Zie ik eruit een crimineel, nee joh. Jij gaat voor mij in ieder geval wel het verzoek krijgen om. Uh, trouwens het mag wel maar niet op straat openbare weg dus ga je wel een voor krijgen en dat wordt uh, ja, wat wordt dat careless driving maak ik ervan ik, uh, ik weet niet als jullie weten waar dit het beste onder, onder valt wat het beste hierbij past laat het maar even weten in de comments uh, of dat uh, gevaarlijk rijgedrag is eigenlijk is dat het absoluut niet hè. een roekeloos rijgedrag ja, je hebt dangerous driving en careless driving um, dat soort dingen, ik had hem trouwens nog even moeten blazen door het geslinger, maar dat denk ik nu ook pas aan. Um, dus laat maar even weten in de comments. want ik vind dat zelf ook altijd moeilijk. We've got possible in... Niet hebben een dat is wel heel, heel ver weg. Dat is bovenaan in de stad. We hebben a vehicular homicide on um, South Rockford Drive. Yep. Units respond code 2. We hem nu wat sneller te pakken. Black. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik twijfelde voor ik hier twijfelde. Wie gaat er vandoor? Wie gaat er vandoor? Ah, oh, jongens, jongens, jongens. Oh, hij gaat hard. Ping. Hij gaat heel hard. Even donkergroen groen mee. Hier ligt die uit de ladder ook nog steeds. Waar is het stuurtje in beeld trouwens? hebben een keer uitgezet, hebben ik hem nog niet aangezet. Dus zeg maar of jullie dat leuker vinden. Dat heb ik al een keer gevraagd aan jullie. Uh, liever aan of liever uit. Je namelijk de snelheid niet meer, je kunt ook alleen de snelheid instellen. En met het sturen beeld zie je ook welke handelingen ik doe wanneer ik rem, hoe ik stuur, uh, hoeveel gas ik geef. Ja, de ene vindt dat superleuk, de andere geeft daar niks om en vindt het alleen maar een nutteloze opvulling in het scherm. Oké, okay, dat wist ik niet. Uh, zodra wij in de buurt zijn van het voertuig, kunnen wij de GPS-trekker die erin zit, want het is namelijk een gestolen voertuig, uh, kunnen we die activeren of, of in ieder geval via die GPS-trekker zouden we kunnen um, activeren dat de motor wordt uitgezet. We gaan nu richting vliegveld. Het voertuig knalt achter op een ander voertuig. We komen in de buurt. Ja, we kunnen hem uitzetten. Oh nee. hè? Huh? Shit. Oké. Okay. We moeten hem laten gaan. Please back off and let the suspect go away. Keep your distance and follow the suspect using GPS location. Oké. Okay. Dus we moeten hem wel nog volgen, maar niet meer volgens achtervolgingsrichtlijnen ofzo. Oh, nee. Oh, oh, oh. Dat was verkeerd. Oh, dat was helemaal verkeerd. Ik wilde snel via hier gaan. Dit, het plan lukt alsnog, maar ik ging eentje te vroeg al naar rechts. En dat besefte ik mij. Het ging redelijk snel. Uh... Ik denk dat hij ergens bij een huis is aangekomen. Nou, ja, daar staat hij. Hij is uitgestapt. Shit. What the fuck, what the what the what the what what what what what, what? Copy that. Right now. Copy that. A look. Ik ga niet weer dood, Wim gaat niet twee keer dood in één video Dat is één, oh er staan er veel gewoon ah, over op dodelijk vuur, dodelijk vuur gewoon toepassen jongens, geen gezeik, gewoon Door dodelijk vuur die is alskedade. Hartstikke... Oh die leeft nu. Die auto hoort hij erbij. Hoe kun je nog leven vriend? eigenlijk op zo'n gang of zo bij maar die is in één keer dood dat scheelt zo Onder melding gek dit zag ik helemaal niet aankomen ik dacht nou, we gaan even kijken ik dacht ik zet hem achter het voertuig die verdachte die is of hier die staat daar en dan kun je zeggen van hey goeiedag heb je toevallig die auto gestolen of rit je daar net in en dan was het zo'n discussie van nee ja toch wel dan niet ja maar dit was er niet verwacht. Oké okay, goed wel even nog. Zo zie je dus in deze situatie als ik dit had geweten had ik natuurlijk mijn kogel weer een vest en 20.000 collega's erbij geroepen maar soms weet je dat nou eenmaal niet. Dus wij gaan het hier laten opruimen door een coroner nee niet corona corona. We uh, gaan er een pd van maken. en dan ga ik je oh die audi is dood kapot die is al dood zo te zien 321 zo daar ben ik geschoten ook uh, door een corona een lijkschouwer die gaat het hier opruimen als je niet zelf door de trein wordt meegenomen en dat gaat maar net goed hè? Dat gaat, ja, okay. en dat ja oké en nee nogmaals ik wil jullie bedanken voor het kijken op zich leuk voor de vond ik jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video zo dat was een snelle auto uh, paar dagen trouwens moet ik opletten wat ik zeg ik heb het gewoon echt super druk en ik uh, ik ga ook eerlijk met jullie zijn. Um ja nee dat. Ik weet niet of ik nog zoveel kan. Ja ik upload al vrij weinig. Maar ik weet niet hoe lang het natuurlijk door kan blijven gaan. Het is nu een hele drukke periode voor mij. En dat heb ik ook al in december of zo aangegeven. Of misschien daarvoor zelfs al. Het blijft een drukke periode en ik heb er gewoon niet meer zoveel zin in. Als ik al game, dan is dat of Call of Duty of 5M. Uh, surveillance s'avonds. Nu zou je zeggen, ja dan neem je toch elke surveillance op, maar dat is toch ook weer veel edit werk, want er zijn altijd wel mensen die niet qua stem en zo in, in, ja, in beeld, in video willen. Uh, moet je die of weer eruit knippen of zorg zorgen dat hun geen, um, uh, geen melding samen met jou krijgen of uh, er komt wat in de chat waarvan je denkt van nou jongens net niet en dan moet je maar net weer achteraf herinneren als dus, ja, dan moest ik ook nog ergens uit knippen en plakken en noem maar op. Dus dat is ook niet heel handig. Uh, maar dus nogmaals, als ik al game, en dat is heel weinig tegenwoordig, dan is het uh, dat mag niet. Dan is het of 5M of Call of Duty en ik ben echt niet goed in Call of Duty. Dus jullie kunnen wel zeggen neem dat op, maar dat is echt niet leuk. Het is niet bloeperachtig leuk, het is gewoon 50-50 uh, qua doodgaan en kills en uh, uiteindelijk uh, race quit ofzo. Niet zo hard rennen mevrouw. Nou, uh, genoeg gelul op het einde. Tot de volgende video. Joejoe!